Music Dag dames en heren, het is op deze zondag prachtig zonnig weer in Nederland. Gematigde warmte, maar de temperaturen gaan omhoog en er is een bijzonder grote kans dat we richting het volgend weekend kunnen spreken over een officiële hittegolf. Maar de week begint nog gematigd en dat komt omdat de wind uit het noorden waait. Is er vandaag weinig bewolking aanwezig? We zien Nederland goed liggen vanaf grote hoogte. Ten noorden van ons zit wel degelijk wat meer bewolking en omdat ook dan morgen nog steeds de wind uit de noordelijke richting waait kunnen die wolkenvelden over ons land schuiven. En dat zien we op de computeranimatie. Vannacht en morgen wat meer bewolking. Eind van de dag lost dat op. Dinsdag en ook woensdag dat beloven dan prachtig zonnige dagen te worden. De bewolking die overschuift is dunne sluibewolking. En de hoge druk is dan inmiddels in de buurt van Denemarken uitgekomen. En met een oostelijke wind wordt dan hele droge en ook steeds warmere lucht aangevoerd. De temperaturen gaan dus omhoog. Deze zondag wordt het echter zo'n 20 graden op de Waddeneilanden tot 25 graden in het zuiden van het land. Heel veel zonneschijn, ook wel wat stapelwolken en overal droog. En die stapelwolken die zullen vanavond verdwijnen. Dan begint het geleidelijk aan af te koelen. Zeker in het noorden van het land zien we dat al duidelijk naar voren komen. En vannacht, net als de afgelopen nacht, kan het toch wel aardig afkoelen. Op de meest beschutte plekken in het binnenland, boven de droge zandgronden, kan het misschien wel afkoelen naar een graad of 7. De morgenochtend loopt die temperatuur vrij snel op, maar er trekt ook een band met wat meer bewolking over het land. In het noorden kan daaruit zelfs heel lokaal een heel licht buitje vallen. Verder blijft het gewoon droog. Die wolken schuiven dan naar het zuiden, lossen geleidelijk aan in de loop van de dag meer en meer op. en Dat betekent de meeste zonneschijn in het zuiden van het land, waardoor het aan de oevers van de geul in het zuiden van Limburg misschien wel 27 graden kan worden. In het Waddengebied wordt het zo'n 20 of 21 graden. De beeld komt nog niet op een zomerse dag uit, maar met 24 graden is het er wel aangenaam warm. De eerste echt zomerse dag, en dan beginnen we dus te tellen voor die eventuele hittegolf, dat is de dinsdag. In de beeld zo'n 26, 27 graden. En in het zuiden van Nederland nou prikken we voorzichtig de 30 graden aan op sommige plaatsen of wat beschutte plaatsen. Ja, verder veel zonneschijn en ook de dagen daarna is dat het geval. Als we bijvoorbeeld naar woensdag kijken, veel zon. De beeld royaal boven de 25 graden. In het zuiden al tropische temperaturen. En donderdag en vrijdag zien we dan dat in grote delen van Nederland de temperatuur oploopt naar tropische waarden. En ook dan is het prachtig zonnig weer, maar misschien midden op de dag wel heel erg warm met dat zonnetje. En ook op zaterdag zien we dat op veel plaatsen in Nederland de temperatuur oploopt naar meer dan 30 graden. Ja, en dan hebben we op basis van deze verwachting voldaan aan de definitie voor het uh, krijgen van een officiële hittegolf. De dertigste sinds 1901 in de beeld. En dan praten we dus over een landelijke hittegolf. In het zuiden van Nederland kunnen we misschien vrijdag al die regionale hittegolf in de boeken schrijven. In het Waddengebied zal het niet tot een hittegolf komen, ga ik vanuit. Maar ook daar is het natuurlijk de komende dagen erg warm. In de pluimgrafiek zien we de oplopende temperaturen voor de komende dagen. Met de climax een beetje vrijdag, zaterdag, misschien ook wel zondag. Daarna een licht dalende trend, maar ook een grote onzekerheid. Er zijn nog steeds tropische uitschieters mogelijk. En wat de droogte betreft, die steeds nijpender wordt, de komende week valt er geen regen en pas Volgende week zien we dat er voorzichtig weer wat neerslagsignalen in de pluim komen, maar echt overtuigend is het allemaal niet. Ik zou zeggen een fijne zondag nog en een hele prettige werkweek.